Mijn naam is Peter Wilms en ik ben commercieel directeur van Stef Nederland. Stef is met name sterk in het Nederlandse groepage het distributienetwerk. Dus dat betekent dat wij zendingen tussen de twee en de, en de vijf paletten, met name in het verse gebied, in Nederland uitdistribueren. Als we dan een stapje terug doen en niet alleen maar kijken naar een trailer, dan is temperatuur voor ons cruciaal in de hele koude keten. Vanaf het moment dat wij gaan laden bij een klant. Tot het moment dat we gaan lossen bij het eindadres, zijn wij degenen die regie voert over het product en over de zending. Onze klanten willen eigenlijk voor de hele keten een sluitstuk hebben aan informatie. Dus wij moeten van het moment vanaf de laden afhalen tot en met leveren van de goederen eigenlijk een rapport kunnen overleggen. De hoofdreden om vroeger Ticom hierin te kiezen heeft te maken met de onafhankelijkheid van het bedrijf. We hebben een diversiteit in het wagenpark qua merk, maar ook qua koelingen en dan is het des te beter om maar één aanspreekpunt daarin te hebben.